Ik ben hier vandaag met Marcus Bakker uh, voor de Secure Quick Question van deze week. Marcus, welkom. Jij bent specialist Blue Teaming. En uh, jij zegt, uh, als je een Blue Team inricht, uh, kun je dat effectiever en slimmer doen. En je gebruikte daarbij het woord Defenders Advantage. Kun je dat uitleggen? Ja, dat, uh, dat klopt uh, Dennis. Laten we beginnen bij iets anders. Uh, het voordeel wat een aanvaller heeft om in te breken binnen een organisatie, bij veel mensen wel bekend. Um, ook wel bekend als attackers' advantage. Um, gelukkig hebben wij als verdedigers ook zoiets vergelijkbaars. Dat noemen wij defenders' advantage. Of ook wel het intruders' dilemma genoemd. Eigenlijk is het niets anders dat uh, zodra een aanvaller een fout maakt of ergens spoor achterlaat, een spoor misschien niet goed uitwist, dat zodra jij dat als Blue uh, kan deleteren of die fout kan identificeren, dat jij uh, een Defenders Advantage kan pakken. Iets wat je heel graag ook wil behouden op dat moment. Oké, okay, dus eigenlijk zeg je dat Defenders Advantage wordt ook hè, op sommige plekken uh, weggegeven. Kun je een voorbeeld ja. geven hoe dat dan gaat? Ja, helaas uh, wel. Een, een voorbeeld wat ik daar vaak uh, voor gebruik is dat uh, stel je voor dat Blue Team een stukje malware heeft gedeleteerd. Uh, kan binnen zijn gekomen via een visje of op een andere manier. Dan wil graag het Blue Team veel meer informatie opmachten over het stukje malware. Dus wat doet de malware, uh, is het misschien een bekend stukje malware, noem maar op. Allemaal informatie die het Blue Team heel erg kan helpen in het uitvoeren van een incident response. Een tool die daar veel bij wordt gebruikt is Firestotal. Wat de Blue Team daarbij doet is dat hij de malware sample pakt en die volgens upload naar Firestotal. Om al die informatie te bemachtigen en dat effect te gebruiken. Nou, dat is heel gaaf, maar er schuilt ook een groot gevaar in. Want alles wat wordt geüpload naar Fire's Total is publiekelijk en daarmee ook door iedereen te doorzoeken. Nou, wat je ook ziet dat de slimmere aanvallers doen en de slimmere teams dat die natuurlijk precies weten wat voor malware ze hebben opgestuurd naar een bedrijf. Dus die zullen ook constant checken of bij een vuistotel, of een vergelijkbare oplossing, of in waar mobile geüpload is. Nou, zodra dat het geval is, dan weten ze dat de Blue Team mogelijk de aanval op het spoor is. Op dat moment geef je dus eigenlijk ja. het voordeel dat je hebt, dat dus, je ze hebt gedetecteerd, ja. weg. En gaat zij zich waarschijnlijk anders gedragen? Ja, nee, dat is nou heel jammer eigenlijk dat je dan op dat moment ja, dat voordeel weggeeft. Dat wil je natuurlijk voorkomen eh, door dat te behouden. Oké, okay, en ja. dat is dus het Advantage, uh, daar zijn vast veel meer uh, voorbeelden ja, van. Ja Dennis, dat klopt, er zijn nog uh, veel meer voorbeelden. Nou, daar gaan we een kennissessie over doen. Um, daar zal ook Mark Smeets bij aanhaken, expert op het gebied van red teaming, om ook zijn kennis en ervaring uh, daarin te delen. Oh, Geweldig. Ja. Nou, um, ik uh, wil je heel hartelijk bedanken voor, dit, uh, voor deze quick question. Um, we zien je uiteraard terug op de kennissessie. Ik nodig iedereen van harte uit om daar naartoe te komen. Um, wanneer dat is, is nog onbekend, maar hou onze website in de gaten. Marcus Bakker, dank je dat je hier was. Yes, dankjewel Dennis.